Merken zijn niet alleen een middel voor organisaties om te communiceren met doelgroepen... maar ook culturele producten, net zoals bouwwerken, boeken of films. De betekenis van een merk voor mensen hangt af van de cultuur waarin deze wordt waargenomen... en een merk draagt op zijn beurt bij aan de culturele eigenheid. De culturele benadering bestudeert het merk als onderdeel van een bredere culturele context. Deze kennisclip maakt duidelijk wat merken te maken hebben met cultuur... En hoe merkmanagers kunnen proberen om van hun merk een cultureel icoon te maken. Merken zijn op allerlei niveaus te bestuderen. Zo beschouwt de consumentenbenadering een merk als een cognitief construct in het geheugen van individuen. Beschouwt de relationele benadering een merk als iets dat zich ontwikkelt tussen een mens en een merk. En kan je ook kijken naar de manier waarop een merk tot stand komt in een community van betrokken consumenten. De culturele benadering bestudeert de uitwisseling tussen merken en cultuur op macroniveau. De benadering is gebaseerd op McCrackens theorie van culturele consumptie. De producten die mensen consumeren hebben niet alleen een functionele waarde voor hen, maar zijn ook in staat om culturele betekenissen over te dragen. Door merken te kopen, consumeren mensen als het ware de culturele betekenissen die verbonden zijn aan het merk. Organisaties gebruiken volgens McCrackens theorie bestaande culturele iconen en verhalen en koppelen deze aan hun merken. Die relatie tussen merken en cultuur is tweezijdig. Enerzijds is de betekenis van een merk gebaseerd op de cultuur waarin het wordt gebruikt. Zo gebruiken zuivelmerken veelvuldig boeren en het boerenleven in hun commercials... in de hoop dat dit stereotypische romantische beeld afstraalt op hun merk. Om deze merkcommunicatie te begrijpen heb je dus gedeelde culturele kennis nodig over het boerenleven. Ook gebruiken merken vaker culturele iconen om een culturele lading te geven aan hun merk. Dat deed Pepsi al in de jaren 80 toen Michael Jackson verscheen in commercials. Of wanneer Unox zijn naam verbindt aan de nieuwjaarsduik of de Elfstedentocht. Merkcommunicatie doet dus een appel op de culturele bagage van de doelgroep en de culturele benadering bestudeert de culturele fenomenen waar merken gebruik van maken. Anderzijds draagt een merk, net zoals een film of een sportheld, bij aan cultuur. Zo draagt een merk als McDonald's bij aan het beeld dat we hebben van de Amerikaanse cultuur... en beschrijven merken als Albert Heijn, Heineken of Hema voor velen wat typisch Nederlands is. Deze merken zijn in feite culturele iconen geworden. Een object dat gezien wordt als exemplarisch voor een bepaalde cultuur. Culturele iconen worden vaak erg gewaardeerd. Merken dragen ook bij aan cultuur door beelden te schetsen die positief zijn en de moeite om na te streven. Dergelijke beelden communiceren en bekrachtigen vaak een culturele norm. Merkcommunicatie zit vaak vol aantrekkelijke mensen of laat een wereld van materiële welvaart zien, die op die manier soms wordt verheven tot een ideaal of een norm. Deze bijdrage van merken aan cultuur wordt ook veel bekritiseerd. De culturele benadering is ook een heel kritische benadering. Zo wordt advertising vaak bekritiseerd voor het opleggen van onrealistisch en ongezond schoonheidsideaal voor vrouwen in het bijzonder. Merkmanagers staan voor de taak om hun merk iconische waarden te geven. Dat heeft Coca-Cola bijvoorbeeld succesvol gedaan met hun advertenties met de kerstman en de verlichte truc. Echter, merkmanagers moeten zich ook bewust zijn van de culturele waarden en normen die mensen gebruiken om zich een positief of negatief beeld te vormen van het merk. Daarom ontwikkelen veel merken een beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze nemen op die manier verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op de ecologische en sociale omgeving.